Zo, nou, avond. Daar zijn we op de derde webinar in de serie. Um, we gaan het deze keer hebben over dubbel bijzondere hoogbegaafde kinderen. Nou, ik hoop dat jullie me allemaal kunnen zien en kunnen volgen... en dat uh, de techniek wat beter meewerkt. We zitten al een kwartier in spanning klaar, want we zijn al een uur geleden begonnen... want we wilden geen enkel risico lopen dat het niet zou werken. Dus, nou, het loopt vast ergens Murphy rond om zich er tegenaan te vermoeien. Hé, hey, we um, zijn dus in de derde van de serie uh, opvoedvaardig. We zijn de eerste keer begonnen... Met name met, nou ja, wat is je doel en waarom nou ja, zijn we bezig als ouders met hoogbegaafde uh, begeleiden, zeg maar. En waarom is dat nou een specifieke tak van sport? De tweede keer zijn we vooral gaan kijken naar, zeg maar, een algemeen verhaal over, nou ja, hoe is het om ouder van hoogbegaafd te zijn? Hoe kun je dat vanuit het perspectief van begeleiden een plek geven? En hoe kunnen we dat vanuit het perspectief van, hoe is het nou eigenlijk om ouder te zijn? En hoe kun je nou ja, vanuit die lagen van ouderschap daar een volgende stap aan geven? Nou, deze keer gaan we specifiek in op, het thema dubbel bijzondere kinderen. Het is natuurlijk maar een veel kleinere groep waarop dit van toepassing is. Maar volgens mij waar het vaak veel, nou ja, prangender en belangrijker is. Van, nou ja, goed. Ook als we kijken naar de mails die we krijgen en de reacties en de, wat ik op, op sociale media voorbij zie komen. Nou ja, dan zijn daar de grootste zorgen en de grootste, nou ja, de grootste uitdagingen als ouder. Um, dus de vorige keer hebben we het al gehad over die algemene begeleiding. Die lagen van ouderschap en het perspectief op talentontwikkeling. En toen hebben we eigenlijk als zijnoot erin gezet in die lagen van. Van ouderschap en die laag van begeleiding, is van hoe verbalanceer je het stimuleren van talent aan de ene kant en het soort van stabiliseren aan de andere kant? Om gewoon goed te kunnen functioneren of adequaat te functioneren? Nou ja, dat is natuurlijk zo'n vraag die toen er al nood in zat. En zeker als je het hebt over dubbel bijzondere kinderen, nou ja, ik misschien nog een veel belangrijker thema wordt. Nou, ik was al voor aan het doorspreken met uh, nou ja, een aantal collega's en een trainer. En die keek een beetje door de slides en zei: ja, Het is wel een beetje een deprimerend verhaal. Nou, het is niet zozeer deprimerend, maar het is wel um, een weerslag van het feit dat het best een intensieve tak van sport is. Nou, zoals je als je echt ouder van een dubbel bijzonder kind bent, dan zullen de meesten denk ik wel beamen dat het niet per se heel makkelijk en dat het uh, een soort van uh, sunshine en rainbows is. Want er zitten gewoon best wel wat uitdagingen die erbij komen kijken, een aantal zorgen die erbij komen kijken. Nou, daarom gaan we daar ook specifiek op in, hebben we die serie van vier uur echt een uur uitgetrokken om met name hierop te gaan kijken. Kijk, sowieso is er geen algemene hb'er, maar binnen de uh, categorie hb'er zijn er toch een aantal nog wat bijzonderder dan anderen. En nou ja, we gaan eigenlijk wederom vanuit hetzelfde perspectief als de vorige keer, eerst vanuit het perspectief van het kind bekijken. Wat is dat dul bijzonder eigenlijk en wat kunnen we daarmee doen? Maar daarna ook inzoomen op wat is dat perspectief van de ouder nou? Wat zijn de, ouder, de specifieke uitdagingen om een ouder te zijn van een dul bijzonder kind? En dan komt natuurlijk meteen die vraag naar boven. Hè? Is dit voor mij van toepassing? Weet je, misschien heb ik wel geen diagnose, of ik heb wel een diagnose, of hij heeft geen IQ van 130 plus, is hij nou wel dubbel bijzonder? Nou, mijn definitie van dubbel bijzonder eigenlijk, of wanneer de begeleidingsvragen relevant zijn, is als je een kind hebt met een bovengemiddeld talent aan de ene kant, maar er komt geen bovengemiddelde prestatie uit. Dus er is op een of andere manier een uitdaging, waardoor er een gat zit tussen waar dat talent is, maar dat het er niet uitkomt. Nou, en dan kunnen we zo meteen gaan wat naar de technische definities kijken, maar dan heb je eigenlijk ondersteuning nodig. Dan heb je een uitdaging waar je iets mee moet doen. Nou, en waar heb ik dit verhaal dan op gericht? Dan toch, nou ja, als ik dat dan zo mag zeggen, op de middengroep van dubbel Bijzonder. Want we hebben dul bijzondere leerlingen aan de ene kant die helemaal niet zoveel uitdagingen hebben, die wat lichte uitingen van ADHD hebben, of soms wat uitdagingen of dat soort dingen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk volkomen gecrashed kinderen, meervoudig, dul bijzonder, ontzettend zwaar, complete weg kwijt, past niet meer in het systeem, thuis zitten, er weg kwijt. Maar ja, ik heb geprobeerd een beetje in het midden aan te nemen en af te maken een uitstapje naar nou wat lichter of naar nou wat zwaarder. Um, dus voor sommigen je zeggen van, nou ah, ja, je pakt het wel heel serieus, ja, zo heftig is het ook wel allemaal niet. Anderen zeggen, nee, maar je doet er nou wel heel makkelijk over met dat begeleidingstip, zeg maar. Dit is veel complexer dan dat. Uh, dit is ook een van de redenen dat we hebben gezegd, we maken er een jaarprogramma van. Want het is eigenlijk bijna onmogelijk om recht te doen aan die nuances en recht te doen aan de verschillen. Maar daar zal ik tegen het einde wat over vertellen. Nou ja, goed, even dezelfde praktische dingen als de vorige keer. We hebben nou ja, geleerd, we hebben van het verleden hebben we de chat een, uh, hebben even gelaten wat die is. We gaan verder met de polls. Heel veel positieve reacties gehad, superleuk. Wij vonden het ook leuk, maar leuk om te horen dat jullie het ook zo leuk vonden. Weer een enorme informatiedump. <laughs> ik kreeg van tevoren de vraag: moeten we nog een cue geven? Als we vinden dat je te snel praat. Ik zeg ja, maar goed, aan de andere kant heb ik geloof ik 57 slides. Um, dus het idee is om een heleboel kennis te delen. Je krijgt achteraf de video toegestuurd. Die kun je altijd er op half tempo afspelen als je echt vindt dat het snel gaat. Plus, we zijn weer met die paraplu bezig. We gaan die follow-up in maandelijkse brokken doen. Dus we gaan er elke keer een aantal thema's uithalen. En daar gaan we op inzoomen. En nou ja, de volgende keer ga ik meer uiteenzetten. Hoe ziet zo'n jaarprogramma er uit? Hoe ziet ook het gratis jaarprogramma eruit? En hoe ziet het eruit op het moment dat we je gaan begeleiden? En natuurlijk krijg je de presentatie in de follow-up. Dus je hoeft niet per se mee te schrijven. Want alles wat je op scherm ziet, dat krijg je hier ieder geval Vanuit Nou, inhoud. Enerzijds dus vanuit het kind, hoe kijk je nou naar het deel bijzonder en anderzijds hoe ga je dan dat ouderschap vormgeven van dat deel bijzondere kind. Nou, het doel van de sessie is weer het hele spectrum open trekken, die answer to life, universe and everything. Uh, top down, weer veel te veel informatie om te verwerken, maar vooral om die... ...paraplu te creëren, die kapstok te creëren... ...waardoor je een overzicht hebt van wat ze nou eigenlijk allemaal te weten... ...en wat zijn nou een aantal filosofieën. Deze keer heb ik nog meer dan de vorige keer wel ingezoomd... ...om te eindigen met zes praktijktips. Drie tips voor wat je met je kind kunt doen... ...drie tips waar je voor jezelf op zou kunnen focussen. Om, nou goed, ja, ik weet hoe hoog de druk voor een heleboel mensen is... Dus ik wil gewoon vooral zorgen dat je wat dingen hebt... ...waar je morgen je leven wat makkelijker van kunt maken. Nou, we gaan zelfparticipatie doen. We gaan een paar polls voorbij laten komen. Dus de eerste vraag die voorbij komt is... Is je kind, nou ja, is je kind vermoedelijk deel bijzonder, dus heb je daar het idee van. Um, is je kind gediagnosticeerd, zeg je van, nou, ik heb echt een test, hoogbegaafd en uh, ASS, ADD, of weet ik wat allemaal. Um, ik vermoed dat die driedubbel bijzonder is, dus zowel hoogbegaafd als, um, nou ja, twee dingen, ASS, ADD, dyslexie, weet ik wat allemaal hebben. Uh, nou ja, vermoedelijk of gediagnosticeerd, helemaal niet, Dul bijzonder of zo. Um, en de vraag is, ik, ik, het is niet van toepassing... Want ik ben bijvoorbeeld gewoon überhaupt geen ouder. Nou, als ik nu even een beetje naar de reacties kijk, dan zie ik ongeveer een derde vermoedelijk uh, deel bijzonder verschijnen. een derde gediagnosticeerd deel bijzonder. Nou, een kleine groep, 6% vermoedelijk drie bijzonder. 8% gediagnosticeerd drie deel bijzonder. Dat is nog 1 op de 12 mensen. Dat is een heleboel mensen die toch wel echt met meerdere diagnoses ongeveer 20% zegt: Nou, ik heb eigenlijk geen dubbel of drie bijzonder kind, maar ik ben wel een ouder en ik heb daar wat uitdagingen in. Nou ja, we zien een verschuiving dat er wat meer uiteindelijk in vermoedelijk zitten en wat minder in de gediagnosticeerde um, uh, hoek. Dus dat is goed kunnen jullie nu op de pols zien in wat meer details, maar het is ook interessant om te zien. En dat het echt wel een substantieel deel van de groep van de mensen is die daadwerkelijk, nou ja, vermoedelijk of daadwerkelijk een dul bijzonder kind heeft. Nou, wat is, wat is dul bijzonder? Als je naar de definitie kijkt, dan zeggen ze over het algemeen dat je twee standaarddeviaties beide kanten op moet hebben. Dus aan de ene kant heb je twee standaarddeviaties naar boven. Dus hoor je bij die 2,3% die hoogbegaafd is. En de vraag is of je aan de andere kant minimaal één of zelfs twee standaarddeviaties beneden het gemiddelde zit. dus dat je in de bottom 16% of de bottom 2,5% valt. En dat je dat tegelijkertijd hebt. Dat maakt je deur bijzonder. Maar ja, over het algemeen nou ja, begin je al heel gauw je discussie te hebben op het moment dat het een niet presterende HB'er is. Maar de, de vraag die dan eigenlijk bijna altijd meteen naar boven komt, van, is het geen misdiagnose? Weet je, het kind is gediagnosticeerd met ADD, maar misschien is het geen ADHD'er. Eh, James Webb heeft daar fantastisch werk gedaan, samen met een aantal anderen, eh, in het onderzoeken van die misdiagnoses. En hij zegt van ja, maar goed, die eigenschappen van bijvoorbeeld ADD zijn, kan zich lang, niet lang concentreren, maar van een eh, hoogbegaafde, is, is een eigenschap, kan zich niet lang concentreren in een omgeving die niet interessant is. Maar ja, waar ligt het dan aan? Ligt het aan de omgeving of ligt het aan het kind? Nou, ik zit in ieder geval in het midden, en daar gaan we het later wat meer over hebben. En er zijn kinderen die gemisdiagnosticeerd zijn, dus het zijn gewoon hobogaten die super zouden kunnen functioneren. Maar het is gewoon alleen toevallig niet omdat de omgeving het niet van ze vraagt of dat er allerlei factoren in zijn. Aan de andere kant hebben we ook echt wel hobogaten die dubbel bijzonder zijn. Die daadwerkelijk nou ja, in die categorie van bovengemiddeld intelligent vallen, maar ook echt wel een neurofysiologische nou ja, uitdaging hebben, een belemmering hebben die ze stopt om te kunnen doen wat ze willen doen. En, en eigenlijk, wat een beetje een gek uitgangspunt is. Ik krijg heel vaak bij kinderen en casuïstiek. een soort van de vraag: wat is je uits, u, inschatting? Hè? Komt dit goed? Uh, komt het wel goed met dit kind? Is het allemaal, allemaal oké? Okay? En dat er een heel groot verschil zit in het type antwoord wat ik geef. Dat als ik zeg: als ik kijk naar het kind en ik heb een gesprek mee, fantastisch, leuk kind, leuke talenten. Een aantal uitdagingen, die zie ik ook echt wel. Als de vraag is of dit kind uiteindelijk een waardevolle, gelukkige toekomst kan halen. geen twijfel over, want het gaat zeker lukken. Je hebt echt fantastische bedrijven, ITVT is er een voorbeeld van, er zijn nog veel meer die bijvoorbeeld um, hoogbegaafden aannemen die tegelijkertijd op het autistisch spectrum scoren. Want ze zeggen, nee, die kunnen fantastische programmeur worden bijvoorbeeld. Dus die hebben een fantastisch toekomstperspectief, maar als je de vraag stelt, kunnen zij goed door het schoolsysteem heen komen, dan wordt het in één keer heel erg lastig. Want dan zijn er in heel veel regio's bijvoorbeeld geen woordgezet speciaal onderwijs VWO's. Dus dan moet hij per se naar een lager niveau en dan past hij dan weer minder bij. En Dus dan wordt het in een keer het stuk lastiger. Maar het is niet een, dat er een uitdaging in het kind zit, het is ons schoolsysteem nog dus niet op ingericht. Nou, gelukkig lukt dat op steeds meer plekken wel. En op steeds meer plekken hebben we wel die passende begeleiding. Maar dat is, blijft nog steeds die discrepantie, weet je. Is er een vorm in het leven te vinden waar je gelukkig voor wordt en een bijdrage kunt leveren? Is een andere vraag, dan ga jij soepel door het schoolsysteem in nou, en de, de focus van mij is eigenlijk altijd, ik hoop dat we het eerste voor elkaar kunnen krijgen, dat we goed door het schoolsysteem heen komen, maar mijn focus primair is altijd om te zorgen dat het tweede sowieso lukt. Dus het tweede moet, we moeten naar een waardevolle gelukkige toekomst, en hopelijk kunnen we het schoolsysteem daarin meenemen. En wat ik dan vaak aan leerlingen meegeef, want ik word dan toch vaker aangehaald als een voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld niet gaat studeren, want dat heb ik niet gedaan, ik heb nog net wel mijn school, ook meer geluk dan wijsheid gehaald, um, maar dat altijd mijn antwoord is, het niet met school doen, is lastiger dan het met school doen. En eigenlijk, de mensen die succesvol zijn als ze een drop-out zijn, dus die bewust kiezen om stop met school, dan moet je eigenlijk een bovengemiddeld vermogen tot zelfregulatie hebben. Je hebt niet een ondergemiddeld vermogen. Dus als je al moeite hebt om je te focussen, moeite hebt om je te concentreren in een schoolsituatie, nou, dan is de kans dat jij dat als je dat de hele week thuis doet, dat dat lukt, is eigenlijk maar heel klein. Dat zul je misschien als ouder ook wel herkennen, dat werken op je werk een stuk makkelijker was dan de hele dag thuis achter je thuiswerkbureau zitten. Sommige kinderen is wel het andersom het geval, want die hebben zoveel energie, willen zoveel doen, die worden geremd door wat ze op school gedaan kunnen krijgen. Nou ja, dan kan het een goed idee zijn om misschien met school te stoppen, maar ik heb het eigenlijk altijd als laatste optie, niet als eerste. Want het is uiteindelijk wel een moeilijke route, want je moet zonder diploma's je moet zelf je waarde aangetoond, je moet zelf je doorzettingsvermogen hebben, maar het blijft een zoektocht, want als uiteindelijk school in de weg staat tussen jou en een succesvolle, gelukkige, waardevolle toekomst, nou ja, dan zou school daar nooit de beperking moeten zijn. Nou, dan kom ik eigenlijk bij de vraag: hè. weet je waar maak jij je zorgen om? Um, nou, optie 1 is: ik maak me überhaupt eigenlijk weinig zorgen, want volgens mij gaat het sowieso wel goed komen. Um, tweede is eigenlijk dat mijn zorg is: haalt hij haalt überhaupt school wel? Kan hij school afmaken? Drie is: is er eigenlijk wel een, een positieve toekomst voor mijn kind? Of vierde, ik maak me eigenlijk over allebei zorgen. Ik denk niet misschien dat hij kan, en school niet halen en hij heeft misschien geen positieve toekomst. Nou, we zien nu de resultaten binnenkomen. Het is altijd zo grappig, als dus je echt die balkjes helemaal verschuiven. Jullie zien alleen maar het eindresultaat. En het um, kan een soort van radio-dj worden. En het staat op 24%, het staat op 26%, het gaat terug naar 25%. En toch naar 27% in de lead hebben we nu, ik maak me weinig zorgen. Um, dus dat vind ik heel erg fijn. Een kwart van de mensen zegt, ik maak me weinig zorgen. 22% zegt, haalt hij of zij school wel. 18% ik maak me zorgen over positieve toekomst. En 31% maakt zich zowel zorgen over... Um, haalt hij of zij school wel en maakt zich zorgen over een positieve toekomst. En natuurlijk überhaupt, drie kwart, die maakt zich met regelmaat zorgen. Dus dat is natuurlijk sowieso al een enorme groep. Um, en de vraag is, weet je wat, wat heeft het kind? Hè? Dat is natuurlijk een beetje een soort van de vraag die het systeem heel erg gaat stellen. Nou, de vorige keer ben ik al een beetje op ingegaan. Het heeft natuurlijk heel erg met je type diagnostiek te maken. Je type diagnostiek, er zijn eigenlijk twee hoofdcategorieën van diagnostiek. Je hebt klassificerende diagnostiek, die probeert eigenlijk vaststellen, wat ben je nou eigenlijk? En je hebt handelingsgerichte diagnostiek. Handelingsgerichte diagnostiek zegt vooral, wat heb je nodig? Weet je welke ondersteuning heb je nodig? Hoe kunnen we die gaan bieden? En dan kunnen we evalueren of dat aan het lukken is. Nou En natuurlijk, voor de bijzonderschap heb je eigenlijk die klassificerende diagnostiek nodig. De uitdaging... Met die klassificaties alleen dat. Kijk, uh, die klassificaties worden tegenwoordig bijna altijd gemaakt op basis van de DSM. Zit geloof ik op DSM-5, de Diagnostical Statistical Manual. Dus we hebben met allerlei fantastische statistische middelen. Hebben we allerlei eigenschappen. En met name gedragingen van kinderen op een rij gezet. Daar zijn we factoranalyse op gaan doen. En die zijn we toen gaan groeperen. Dat is origineel, is de DSM gemaakt om onderzoek te kunnen doen. Want we, als we nou het cluster, al die mensen die. Bijvoorbeeld eigenschappen op dat autistisch spectrum hebben. Als je nou als groep kunnen identificeren. Kunnen zeggen, dat heb jij of dat ben jij. Uh, jij scoort op het autistisch spectrum. Want dat is natuurlijk eigenlijk de enige formele vaststelling die je kunt doen. Je kunt niet echt vaststellen, dit is een autist. Want sowieso is niet je identiteit. Je hebt ook niet echt autisme. Maar je hebt gescoord in de gedragsvragenlijst op... De schaal die duidt op het autistisch spectrum. Maar origineel is dat alleen maar gedaan voor onderzoek. En bij onderzoek maakt het statistisch zien ook wat minder uit, of dat nou helemaal klopt, of niet. Eentje te veel erin, eentje te er weinig in. Dat maakt op zich minder uit. Maar tegenwoordig daarna is er eigenlijk een stap gekomen dat verzekeraars met name dachten: oh, dat is echt wel handig. Want daarmee kunnen we vaststellen, moeten we wel of niet betalen, hoeveel moeten we betalen? En wat is nou zware of, of minder zware begeleiding? En daarna is het op een gegeven moment ook een behandeltool geworden. Dat we vast gaan stellen wat iemand is en daar zijn begeleiding op in gaan stellen. Maar dat is het eigenlijk nooit voor bedoeld. Eigenlijk is het originele model daar helemaal niet van geweest. Nou, intussen zijn ze een stuk genuanceerder geworden. Dat heeft er overigens dus ook gezorgd dat je makkelijker scoort op de DSM. Maar dat is onder andere omdat ze uh, severity toe gaan gevoegen. Dus de heftigheid. Dus je kunt nu ook een hele lichte variant van uh, scoren op ASS of van scoren op ADD hebben. Tot en met severe, dus dat het zwaar belemmerend in je leven werkt. Dus dat zijn natuurlijk van die dingen dat in één keer zegt... Ja, kijk, nu heeft iedereen een stoornis in de DSM. Nee, dat is juist omdat er eigenlijk meer nuance in aangebracht is, niet minder. Nou, en de basis van de DSM is eigenlijk altijd gedragsvragenlijsten. Kom je dingen als TER en het CBCL en dat soort vragenlijsten die in kaart brengen hoe vinden verschillende partijen het gedrag eventueel aangevuld, het liefst ook aangevuld met observaties door een professional eh, die echt een diagnostiek aantekening heeft. En nou ja, basis daarvan kunnen we nou ja, vanaf een jaar of zes, omdat we tot die tijd nog best wel veel veranderingen zien, kunnen we je klassificatie toekennen wat er staat, het is nooit bedoeld voor behandeling. Het is nooit bedoeld om vast te stellen wat je met iemand moet gaan doen. Nou, een van de uitdagingen van dat klassificatiesysteem is dat het gedrag gelijkstelt aan eigenschappen. Dus als ik jouw gedrag zie, dan weet ik wat jij bent. En nou ja, eigenlijk ben ik op een gegeven moment, met name in onze gevorderde opleidingen, naar het begeleiden van veel leerlingen, ook op basis van die misdiagnosevraag van ja, als een kind ADHD heeft... En hij heeft het alleen maar in de ochtende, of alleen maar op school, maar niet thuis. Of hij heeft het nooit op school, maar alleen thuis. Is het dan nog ADHD? Als een kind twee jaar lang op het autistisch spectrum scoort, en we geven hem trainingen en een aantal vaardigheden, en we dagen hem uit en we geven hem peergroep en dan hebben we in één keer die eigenschappen niet meer. Is het dan nog een autist? Nou ja, daaruit komt natuurlijk al vrij snel het antwoord, nee, dat kan het niet zijn. Want als jij, in principe zijn de, de klassificaties van een DSM, zijn allemaal neurofysiologische eigenschappen. Dat betekent dat je hersenen... Uh, je kunt autisme, ADD, kun je echt op neurofysiologische basis uitleggen. Dat eigenlijk als je een grote groep mensen neemt die hoogscoren tot 6 die heeft een aantal verschillende hersengebieden die minder goed samenwerken... een aantal gebieden die minder actief zijn. Dus het is echt een neurofysiologische basis. Dus het is niet even een kwestie van een goed therapeutisch gesprek en die is het opgelost. Er zijn gewoon echt bepaalde gebieden in de hersen die werken. ADD, dat is een bepaalde neurotransmitter... Het heropnameproces loopt niet zoals bij iemand anders. Dus, nou ja, daardoor krijg je problemen met die neurotransmitters. En dat is echt een aantoonbaar probleem. En daarom werkt ook medicatie. Want dan kunnen we echt daadwerkelijk dat fysiologische problemen aanpakken. Maar het punt was dat het dus niet altijd een fysiologisch probleem was. Want als het situationeel is of als het lossen is... dan is dat blijkbaar geen, niet alleen maar neurofysiologisch. Dus ben ik uiteen gaan zetten van wat zit er eigenlijk onder. Want we gingen dat bedrag beoordelen, dat is het bovenste niveau... wat je eigenlijk boven de ijsberg boven water ziet... En helemaal onderaan zitten we pas bij neurofysiologie. Maar er zitten een heleboel stappen tussenin. En die eerste stap is motivatie. En weet je, ik krijg natuurlijk echt de meest waanzinnige um, casuïstiek op mijn bord, zeg maar. Dus ik zou bijna Oliver Sex-achtige boeken kunnen schrijven intussen. Maar op een gegeven moment was er een leerling... die het gedrag van een leerling op het autistisch spectrum ging laten zien. Nou ja, dat, dat liet die leerling zien. Maar toen gingen we het analyseren en toen was dat aangeleerd gedrag... Hij werd gepest op school. Hij voelde zich vet onzeker. En vervolgens kwam er een leerling die daadwerkelijk hoog scoorde op het autistisch spectrum. En zo gauw die leerling gepest werd, maar dan werd hij wild. En dan ging hij gooien, en dan ging nog iemand slaan, en dan ging er van alles mis. En die had allerlei tics. Maar vervolgens liet iedereen met rust. Hij dacht, nou, dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld, dat ga ik nadoen. Dus gewoon omdat hij een motivatie had een bepaald gedrag te laten zien, nou, ging hij het je gedrag laten zien. Dus dat geen neurofysiologische basis, maar gewoon alleen maar motivatie. Maar als we kijken naar eigenschappen van ADHD... Dan zie je vaak dat er een beperkte uh, gedragsregulatie in zit. Een beperkte emotieregulatie en drukte. Maar het zijn eigenlijk dingen die overeenkomen. Ook met een kind wat weinig executieve functies getraind heeft. Of executieve vaardigheden. Train die executieve vaardigheden. en Dan kan hij zich wel concentreren. Dat heb ik natuurlijk ook in de zeven uitdagingen. De cheeta. Weet je, als je een kind nooit langer dan anderhalf minuut zich laat concentreren. Dan moet hij zich in één keer concentreren. Ja. Dan kan hij in één keer. Uh, dat kan hij in één keer niet. Maar als we dan gaan trainen in concentratievermogen. Misschien kan hij daarmee wel. Daarna kom je bij overtuigingen. Uh, bij mij is het ooit aangetoond. Mijn geheugen is niet goed genoeg voor de HAVO. Ik heb het eigenlijk toch het gymnasium gehaald. Nou, en uiteindelijk, omdat ik een test had waar dat in stond, toen kreeg ik geheugentraining en dan ben ik gewoon niet mee gaan doen. Ik zeg, ja, waarom zou ik meedoen? Want het is toch aangetoond dat ik dit niet kan. Dus ik was overtuigd dat ik niet kan. Toen dus ik tien jaar later ben ik een training gaan volgen. En in die training heb ik geheugentechniek geleerd. En toen kon ik in één keer 300 cijfers van Pi uit mijn hoofd leren. Dus toen ik die overtuiging doorbrak, en daar heb ik echt een specifieke begeleider bij gehad, toen kon ik het in één keer wel die bovenste helft zijn vooral gedragsinterventies. Dus die zou vooral in school en, en begeleidingsinterventies. Door te motiveren, door vaardigheden te trainen, door te werken en te overtuigen, kun je een hoop van deze dingen oplossen. Aan de andere kant heb je een aantal dingen die meer fysiologisch zijn. Um, Allergieën en voedingsstoffen. Als ik kijk naar mezelf, mijn concentratievermogen is zwaar afhankelijk van het eten wat ik eet. Zo is sowieso natuurlijk bij ADD aangetoond, dat veel kinderen hier scoren op ADD. Verander dieet, haal er suiker uit, haal er kleurstof en dat soort dingen uit. En in één keer zie je die ADD-eigenschappen naar beneden gaan. Nou, soms is het echt allergie of een gebrek aan voedingsstoffen. Een zwaar gebrek aan zink bijvoorbeeld levert communicatieproblemen op die kunnen lijken op, op autisme. Maar daarbij is het natuurlijk gewoon de moeite waard om je bloed te onderzoeken... te zorgen dat je geen tekorten hebt en te zorgen dat je niet van een of andere allergische reactielast hebt. Nou, vervolgens heb je nog je groei en je snoeiperiode. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die extra functies en het vermogen om zelf te reguleren... Er zijn periodes waarin kinderen dat leren. Het is niet gek dat een kind van vier daar moeite mee heeft, want die hersengebieden zijn eigenlijk niet echt beschikbaar. En als je pas met een 22-jarige begint met voor het eerst werken aan zelfregulatie, dan is eigenlijk de optimale groeiperiode voorbij. Want tussen je 6 en je 18 zitten er allerlei fases waar al die verschillende externe functies zich in ontwikkelen. En in sommige periodes gaat dat beter dan andere. Overigens, maar goed, dan gaan we echt eventjes naar één specifieke hoogbegaafde onderzoek toe. Lijkt er een neurofysiologisch onderzoek te zijn dat aantoont dat ...gebieden van extra functies bij hoge begaafden later, maar verder rijpen dan bij anderen. Dus ook als je kind wat later is dan andere leeftijden, hoeft dat niet meteen een probleem te zijn. Het kan nog steeds een beperking zijn, maar het kan ook gewoon een vertraging zijn. En uiteindelijk komen we pas bij neurofysiologie uit. Dat je hersenen misschien gewoon echt moeite hebben met de heropname van dat, die neurotransmitters. Nou ja, dan heb je echt de basis en dan kom, kom je eigenlijk dichter bij die klassificatie uit... Kijk, uiteindelijk over een jaar of tien dan kun je er echt een, een gentest bij doen. Dan kunnen we gewoon vaststellen, heb jij die neurofysiologische basis of niet? En nu moet je het nog steeds helemaal bovenin in die klassificatiesystemen op gedrag doen. We kunnen naar het gedrag kijken en op basis van het gedrag if het quacks like a duck then probably it is a duck. Maar er zijn een heleboel andere wezens die ook kunnen kwaken als een eend. Dus het is geen bewijs. Dus dit is ook waar mijn mij die misdiagnose discussie in zit. Het is in feite een misdiagnose als het met motivatievaardigheden of overtuiging op te lossen is. Want dan is het geen fysiologisch probleem. Op het moment dat het bij die onderste drie zit, dan is het waarschijnlijk wel een fysiologisch probleem. Dus dan kom je al dichter bij een terechte discussie over de bijzonderheid, over die andere klassificatie. Nou en in feite, in principe, is het eigenlijk altijd een misdiagnose als het oplosbaar is. Want ja, je zou in principe een neurofysiologische stoornis niet op moeten kunnen lossen als het tijdelijk is. Uh, dus als het een aantal jaar duurt, want dan kan het bijvoorbeeld zijn dat hij extra functies laat rijpen, en als het contextspecifiek is, hij is dus op school wel hoog, uh, ADHD, maar thuis niet. Dit is wel een spannend uitgangspunt, want er zijn best veel uitzonderingen op. Um, ik ken zat kinderen die op school bijvoorbeeld heel goed zich gedragen, en dan thuis woede aanvallen hebben. Waarom? Omdat ze zich daar veilig voelen. Aan de andere kant heb ik ook tegenovergesteld te zien dat het op school goed gaat, maar thuis niet, omdat er thuis weinig structuur geboden wordt, en dat kinderen... Um, uh, eigenlijk een gebrek aan structuur, maar ja, gaan ze slechter van functioneren? En vervolgens, um, maar ja, goed, in de ene context kan het wel, van de andere niet. Uh, als een kind computerspelletjes aan het spelen is, kan hij zich wel concentreren. Maar ja, dan hebben we het over een spel waar mensen 200 miljoen uit hebben gegeven, waar een kunstmatige intelligentiemachine achter zit om je bezig te houden en je geïnteresseerd te houden. Dat betekent niet dat het in elke andere setting ook kan. Want het stimulusniveau daarvan is zo hoog. Nou, de vraag is of iemand anders dat kan matchen. Um, ik vind eigenlijk die misdiagnose maar een heel beperkt relevante vraag, want ik vind de diagnosevraag al zo irrelevant. Dus dan kunnen we heel lang gaan praten over of het wel of niet zo is. Um, wat daarin ook belangrijk is, is dat de afgelopen vijf jaar er een verschuiving is geweest met de transitie jeugdzorg en met passend onderwijs. Tot een jaar of vijf, tot tien geleden was het nog best wel riskant om een klassificatie te krijgen. Want als je eenmaal een klassificatie had, bijvoorbeeld A6 of ADD, dan betekent het ook meteen automatisch. Dus deze leerling hoort naar het speciaal onderwijs. Dus deze hoort niet bij reguliere school te begeleiden. Dan werden er een soort van conclusies getrokken op basis van die diagnose. Uitgangspunt van het passend onderwijs is: we willen van klassificeren naar handelingsgericht begeleiden. Van indiceren naar arrangeren. Dus de vraag moet niet zijn: wat heb je, maar welke ondersteuning heb je nodig? En dan kan nog steeds de conclusie zijn: wij kunnen dat niet bieden als school. En dat kan dus ook zijn, je zou nog niet hoog genoeg scoren om A6 toegekend te krijgen, en tegelijkertijd ben je wel zo complex dat wij het als school niet aan kunnen. Aan de andere kant kan een school ook zeggen, nou ja, je scoort op alle mogelijke manieren op nou ja, het autistisch spectrum, je scoort op alle mogelijke manieren op ADD, maar we gaan het toch nog proberen, want wij denken dat we de ondersteuningsvraag aan kunnen. Dus dat is veel minder zwart-wit geworden dat het een stempel is waar je de rest van je leven mee zit. Ik ken inderdaad helaas ook nog steeds wel begeleiders die er nog wel zo in zitten, maar grosso modo zie ik dat het grootste deel van het systeem wel echt weggeschoven is, dat die klassificatie een soort van eindpunt is voor een kind. Je hebt als ouder ook veel meer rechten daarin, je kunt de dossiers opvragen, je kunt een school verbieden om jouw dossier door te geven aan andere scholen en dat soort dingen, waardoor je ook in die zin de schade kunt beperken. Aan de andere kant moet je je wel vaststellen, op het moment dat je een school zo wantrouwt, dat je het dossier niet wil delen, ja, dan is de vraag wat de basis is voor je samenwerking. Um, dus ja, past onderwijs heeft heel erg die focus op ondersteuning. Nou, Dan ben ik even benieuwd, want we hadden natuurlijk net een aantal kinderen die nou ja, terecht een diagnose hadden of die, die gediagnosticeerd waren van vermoeden. Um, stel je voor, nou ja, deze kinderen, hebben, heeft mijn kind een terechte diagnose? Ik vind ook, heeft ADS, ADHD of zo, dus goed gediagnosticeerd en klopt. Tweede is, ik vind dat het een onterechte diagnose is. Nou, de derde groep, dus dat zijn ik vooral mensen die zeiden, vermoedelijk heeft hij dat. Uh, hij zei, zou een diagnose moeten krijgen, of nou ja, mijn kind heeft geen diagnose en hoeft er ook geen. En daar is natuurlijk op zich wel twee categorieën in. De ene kant dat je zegt, het gedrag van mijn kind is niet van dusdanige aard, of de eigenschappen van mijn kind zijn niet van dusdanige aard dat er een diagnose bij hoort. Het kan ook zijn dat ik geloof niet in het systeem van diagnose stellen. En daarom scoren we daar intussen ook op 50%. Uh, ongeveer een derde zegt, mijn kind heeft een terechte diagnose. Er zit echt een daadwerkelijke uitdaging onder, die ik ook, ook zie en... en nou ja, daarbij is het terecht vastgesteld dat dat zo is, los van wat de waarde daarvan is of wat we ermee gaan doen. Dus ja, nou, interessant om te zien. Dus inderdaad, de helft zegt geen diagnose heeft of hoeft. Aan een, een derde zegt ongeveer, het is, een, het is een terechte vaststelling geweest. Nou, mijn <hijst> vraag is eigenlijk vooral om die diagnose te doen op ondersteuning. Welke ondersteuning heeft mijn kind nodig? En op welke manier? Want sommige kinderen hebben ondersteuning nodig in de vorm van stimuleren. Wij moeten samen gaan trainen aan sociale vaardigheden. We moeten gaan samen gaan trainen aan executieve functies. Sommige kinderen hebben hulp nodig en ondersteuning nodig in de vorm van compenseren. Ik ben heel prikkelgevoelig. Ik kom best de dag door. Als ik een koptelefoon opzet, dan haal ik het einde van mijn dag wel. Maar als ik die koptelefoon niet krijg, nou, dan is op een gegeven moment mijn energie op. En je kunt me stimuleren wat je wil... Toch is na drie uur mijn energie op. Dus ik wil voor de rest van mijn leven wil ik gewoon een koptelefoon kunnen hebben op het juiste moment. Om daarmee om te kunnen gaan. Ik wil mijn planbord voor me hebben liggen. Want dat voor me heb liggen met die wasknijper erbij. Dan kom ik de dag door. Of wanneer de leerkracht of mijn ouders maar voldoende voorspellen wanneer de verandering komt. Dan kom ik die dag door. En uiteindelijk heb je ook nog dispenseren. Er zijn dagen dat je denkt van ja goed misschien moeten we dit niet gaan trainen. Ehm. Um, om op een gegeven moment te gaan zeggen met een leerling die bijvoorbeeld heel hoog op de autistische spectrum scoort, heel weinig empathie, uh, vermogen tot empathie heeft, om te zeggen en jij moet en zult het leiderschaps- en teambegeleidingstraject doorlopen en je moet coachingsvaardigheden leren, want die hebben we nou eenmaal op onze school bedacht. Ja, misschien moet een kind daar gewoon dispensatie voor krijgen en moet ons afvragen of het hem gaat helpen om dat te doen, of het iets toevoegt aan die waardevolle toekomst. Dus soms moet we ook vaststellen, dit heeft gewoon niet zo heel veel zin. Nou ja, en de vraag is natuurlijk ook, wat, wat valt er te ondersteunen? Um, welke onderdelen zitten erin? En dan komen we eigenlijk op hetzelfde metamodel als waar we het de vorige keer over hadden. Het metamodel waar we zeiden, kinderen kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van inhoudelijke uitdaging. Ze moeten voldoende uitgedaagd worden. Maar dat kan bijvoorbeeld wel betekenen, als je zwaar dyslectisch bent, dan hoeft die uitdaging niet altijd in alpha vakken te zitten. Misschien zit het veel meer in beta-vakken of in gamma-vakken. Um, je kunt je ondersteuning krijgen in meta-vaardigheden, trainen van sociale vaardigheden, emotionele vaardigheden, trainen van... Nou ja, een beetje exclusieve vaardigheden, dat soort dingen. Het kan zitten in levenshoudingen, het trainen van doorzettingsvermogen... het houden van interne locus of control. natuurlijk een groot risico van kinderen die deur bijzonder zijn... is dat ze hulpeloos worden, dat ze slachtoffer worden, dat ze het opgeven. En juist deze kinderen hebben bovengemiddelde doorzettingsvermogen nodig. En eigenlijk is het typisch ervan dat, zeker met de juiste begeleiding... de vorige keer vertelde ik het verhaal van het eikeltje, zeg maar... die in de zwaar beschermde omgeving een middelmatige maar op die rotsen die macht eigen was, die er, die, die er echt uit kon komen, is dat eigenlijk juist dubbel bijzondere kinderen een bovengemiddeld vermogen kunnen hebben om dat talent in te zetten. En dat ik denk dat er uiteindelijk meer Albert Einsteins uit dubbel bijzondere kinderen voortkomen, omdat ze vanaf jong af aan al met uitdagingen hebben moeten kampen en zich vast hebben moeten bijten in dingen, dan dat je de perfecte happy-hobegaafde waar alles vanzelf goed gaat, is. Want de kans dat die uiteindelijk op een punt komt dat hij al zijn talenten in gaat zetten... en komt tot zelfactualisatie, is eigenlijk pas al door kleiner. De uiteindelijk al zitten op ontwikkelingsniveaus. En daarbij zit je soms ermee dat er een plafond op zit. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar emotionele ontwikkeling... als je naar de normale stadia kijkt, dan zou je vast kunnen stellen dat... Met regelmaat kinderen die we nu klassificeren als kort hoog op A6, dat die misschien een einddatum hebben die overeenkomt met een zes of een acht of een tienjarige. Die hun hele leven lang niet voorbij het empathieniveau van wat wij dan, zeg maar, in het landen gemiddelde op een zesjarige zetten, gaat komen. Omdat die gebieden niet echt beschikbaar komen. Of van zelfregulatie, of van besef van het bestaan van de ander, of dat soort dingen. Nou, bij deze kinderen is nog belangrijker dan wie dan ook dat bewustzijn van je uniciteit. Wat zijn mijn belemmeringen, mijn uitdagingen, maar ook wat zijn mijn krachten en hoe kan ik die twee balanceren, zodat ik een leuk waardevol leven heb. Nou, ook dat bewaken van het welbevinden en het geluk van de groot deel van de leerlingen loopt toch op een gegeven moment vast en kan er heel verdrietig van worden. En ben je bewust van je eigen ontwikkeling? In hoeverre kan ik zelf mee reflecteren op de uitdaging die ik heb? Nou, vorige keer had ik natuurlijk gezegd, hè, maar ja, eigenlijk is een overkoepelend antwoord op alle vragen. En er zijn een soort van subset per diagnose. Dus voor ADD zou ik kunnen zeggen, het zijn deze vaardigheden, deficit-levenshoudingsonderdelen en voor... Um, uh, A6 zijn er bijvoorbeeld andere. Nou, en even als reminder, een voorbeeld van details. Um, als je er meer van wil weten, moet je vooral de vorige webinar kijken, want dan ga ik dit model wat uitgebreider door. Ik wil het niet nog een tweede keer doen. Uh, maar dan zijn we echt uit gaan werken, voor die meta-vaardigheden. heb je het over zelfregulatie en creatief denken en ondernemend denken en organisatievaardigheden. Al die verschillende onderdelen komen dan voorbij. Nou, waar ik nu eigenlijk benieuwd naar ben, is als je dat uitgangspunt nou eens neemt, hè, van, die, van die ondersteuningsvragen. En we proberen even los te laten dat er een diagnose achter zit. En we proberen los te laten of het nou wel of niet ASS is. Waar zou je nou denken dat de ondersteuningsvraag zit? Zit de ondersteuningsvraag bij meta-vaardigheden? Zit het in zijn levenshouding, in zijn ontwikkelingsniveau? Um, in het leren wat zijn slechte en sterke punten zijn? In zijn geluk? Uh, zijn er twee van bovenstaande of zijn er drie of meer van bovenstaande? Ik zie in ieder geval bijna 20% tussen zitten op meta-vaardigheden. Um, nou ja, ik zit hier even met een uitdaging, maar mijn scherm is niet helemaal groot genoeg, is, dus ik kan alleen de eerste 6 zien, waarbij bijna 20% meta-vaardigheden zet, daarna iets van 8 tot 5% de volgende onderdelen. En ik zie ja, bijna 20% 2 van bovenstaande en 40% 3 of meer van bovenstaande. Nou, dat geeft natuurlijk eigenlijk al een beeld van de complexiteit. Hè? En dit is ook de reden dat we vaak blijven hangen bij... het is ASS of het is ADRD, Omdat het een makkelijke antwoord is dan vaststellen... dit kind heeft misschien wel 17 verschillende ondersteuningsvragen. Want daar komt het dan vaak op neer. Dat er op zoveel verschillende gebieden moeten werken... aan zijn geluk aan zijn verbinding met anderen... zijn kennen van zijn eigen talent, met kennen van zijn eigen belemmeringen... trainen van zijn vaardigheden. We moeten zorgen dat hij niet aangeleerd hulpeloos raakt. We moeten blijven werken aan een growth mindset. En we moeten zorgen... Dat je in dat proces ook nog een soort van zijn maximale ontwikkeling, bijvoorbeeld op moreel niveau door blijft maken. Want als we daar niks aan doen, nou ja, dan kan hij daar wel een erg beperkt beeld over de regels aan overhouden. Het nou ja, is natuurlijk een veel complexer en veel genuanceerder beeld. Maar het is eigenlijk wel kloppender. Want daarmee kun je dat plan maken. En daar hebben we het natuurlijk al een paar keer over gehad. Hè, van wat nou als je een, een persoonlijk ouder kind plan kunt hebben, waar dan in staat. Dit zijn mijn sterke en mijn uitdagingen. Dit zijn die van mijn kind. En wat is nou de, de aanpak? Nou, en, en dan is het misschien wel realistischer om te zeggen, we hebben gewoon 27 ondersteuningsvragen. En dat is best een klote vaststelling. Ik ben het met mijn eigen kinderen gaan doen. Het is ik een document van, van de zeven bladzijden, zeg maar, met alle uitdagingen waar we aan moesten werken. Maar het was ook ergens een soort van verlichtend, dat ik dacht, oh ja, nu snap ik waarom het zo heftig is en waarom er zoveel keuzes onder zitten. Nou, zo meteen ga ik wat meer zeggen over dat proces van die keuzes maken. Um, nou ja, wat ga je hiermee doen? Dan heb je eigenlijk een extra dimensie nodig. Een dimensie van functioneringsniveau. Want we hadden het al een beetje over. Hè? Dat is stimuleren, compenseren, dispenseren. Van wanneer is een eigenschap nou iets waardoor je het nog beter kunt doen? Uh, overigens geldt dat voor een aantal eigenschappen. Hè? Weet je, um, je kunt misschien wel een betere luchtverkeersleider. een betere programmeur zijn. als je hoger scoort op het autistisch spectrum. Want de eigenschap die daarbij hoort. die lenen zich misschien wel voor een bovengemiddelde. eigenschap in dat veld op bepaalde plekken. Even met alle kanttekeningen van dien. Um, tegelijkertijd kan misschien juist ADHD'er zijn, een, een soort van levensreddende eigenschap zijn, als je met uitdagende jongeren werkt en constant veranderingen hebt en alles in de gaten moet houden. Dus hoe kun je um, nou ja, van jouw talenten goed functioneren? Nou, en dan komt er eigenlijk een term en die vind ik altijd al. ik ben er heel erg aan het zoeken geweest, want ik wil het niet over beperkingen hebben, ook niet over stoornissen en dat soort dingen, maar daar komen we eigenlijk bij twee onderdelen uit, en de ene is adequaat, en adequaat is voldoende, voldoende om in deze situatie te functioneren, maar er zijn eigenlijk drie manieren om naar adequaat te kijken. Voldoende voor de situatie waar ik in zit, bijvoorbeeld mijn concentratievermogen is voldoende om deze sessie door te komen. Het is misschien beneden gemiddeld voor de Nederlandse bevolking of zo, maar het is boven gemiddeld voor mijn leeftijdsniveau, weet ik veel. Zo zijn er allerlei manieren om adequaat te definiëren. Nou, en als we adequaat definiëren, kunnen we ook zeggen, soms zitten we daaronder. Maar nou, het hoeft niet altijd een probleem te zijn om daaronder te zitten. Misschien kan ik wel minder emoties lezen dan iemand anders. Dan hoeft niet steeds geen probleem te zijn in mijn leven. Kan ik steeds een gelukkig waardevol leven leiden. Maar er komt een moment dat het belemmerend is. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn geheugen. Mijn geheugen. Het vermogen dat ik, mijn geheugen niet goed genoeg was voor de En Dat dat ook in de praktijk bleek met onvoldoende verwoordjes en zo. Dat werkte belemmerend voor me. Want ik kon uiteindelijk een aantal dingen niet meer doen in mijn leven. Nou ja, en daarbij had ik twee dingen. Aan de ene kant werkte het vertragend. Het feit dat ik me zo moeilijk kon concentreren. Betekende dat ik gewoon twee keer langer over mijn huiswerk deed. Maar uiteindelijk kon ik mijn gymnasium niet afmaken in eerste instantie. Beperkend, want het kon gewoon niet, omdat mijn geheugen het niet toeliet. En uiteindelijk gelukkig, nou ja, op een ander gymnasium hoefden we minder met geheugen te doen. En daar had ik dan wat geluk mee en dan kwam ik redelijk soepel weg met een tweede faseschool. Maar je hebt dus, wanneer is het adequaat? Wanneer gaat je belemmeren in de zin van vertragen? Wanneer gaat je belemmeren in de zin van beperken dat je bepaalde dingen niet kunt doen? Dus daarmee ben ik eigenlijk gekomen tot zes functioneringsniveaus. Maar het laagste niveau is, ik kan alleen maar functioneren... Bij compensatie. Dus alleen als jij mij helpt om de dag door te komen, dan haal ik ook het einde van de dag. Volgende niveau is het is zeer zwak en het werk beperkend. Bijvoorbeeld mijn geheugen. Het beperkte mij in de toekomstmogelijkheden die ik had. Uh, mijn executieve functies, mijn concentratievermogen, was zwak en werkte vertragend. Dus het was beneden gemiddeld tegenover de rest en het zorgde ervoor dat het me meer tijd kostte om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Mijn intelligentie zorgde ervoor dat ik bepaalde problemen kon oplossen, maar mijn gebrek aan concentratievermogen zorgde ervoor dat ik dat niet tot zijn recht kon laten komen. Nou, dan hebben we op een gegeven moment voldoende en adequaat, dus dan is het geen positieve of negatieve kracht. Op een gegeven moment kan het de kracht zijn voorbij adequaat. Met wat ik nu intussen weet en hoe ik mijn eten kan kiezen, de training van concentratievermogen, is het misschien wel mijn kracht, mijn concentratievermogen. Ik kan, kan urenlang gefocust werken als ik ervoor kies. Ik verbrand er een bak met energievee en ik ben twee dagen van de kaart. Maar ik kan ervoor kiezen om mij lang te concentreren. En uiteindelijk kan het zijn dat je iets zo goed ontwikkelt dat je tot volledige zelfactualisatie kunt komen. Dit versterkt mij om nou ja, het werk wat ik doe, of ik word schaakkampioen, of ik word nou ja, weet ik waar, ik soort van de top van mijn veld bereik. Want die omliggende factoren, mijn executieve functies, mijn organisatievermogen, mijn sociale vaardigheden, mijn ontwikkelingsniveau, die versterken mij. Nou, de vorige keer hebben we natuurlijk gehad, met name van hoe kom je van voldoende misschien wel tot zelfactualisatie, en los je wat zwak en vertragende dingen op. Ja, bij bijzondere kinderen zitten we vooral in die onderste schalen. We functioneren misschien alleen maar bij compensatie, is zeer zwak en werkbeperkend, zeer zwak en werkvertragend, en uiteindelijk zijn we soms al blij als we voldoende en adequaat bereiken. Nou, nou ik heb het toen, uiteindelijk heb ik daar een soort van hele matrix van gemaakt, waarbij je zegt op elk van die gebieden, welk functioneringsniveau heb je, om gewoon een complete kaart te kunnen maken. En dan kun je ook gaan meten hoe je vooruit gaat maken, hoe je stappen aan het zetten bent in het begeleiden van je dubbele bijzondere kind. Nou, dan ga ik even een hele generieke, super subjectieve vraag stellen. Maar wat is eigenlijk het overal functioneringsniveau van je kind nu? Dus het hoogste is, zelfactualisatie, zijn dus talenten komen helemaal perfect tot hun recht, en weet je, helemaal te zien, hij staat in zijn kracht, en is eigenlijk bovengemaild, is eigenlijk voorbij adequaat, het is voldoende en adequaat, het is zwak en vertraagd, zeg maar. Uh, het is zeer zwak en belemmerend. Of hij functioneert eigenlijk alleen nog maar, hij zei, met compensatie. Nou, als ik kijk, dan nou, is er eigenlijk niemand die bij zelfactualisatie komt. 1% die zegt, nou, hij komt tot 2%, 3%. Oh, ik zei, op het lopen, ik begin erover en dan gaat het omhoog, gelukkig. Uh, in hun kracht voorbij adequaat. 20%, 25% zegt, nou, ja, dat is wel voldoende. Een derde zegt ongeveer, het is zwak en vertraagd. Bijna 20% zegt, het is zeer zwak en belemmerend. En bijna 10% zegt, eigenlijk functioneert mijn kind alleen maar bij compensatie. Als ik me voldoende van de omgeving aanpas, nou ja, dan, dan lukt het hem wel. Dus, goed, dus krijgen we krijgen nu zo'n beetje de resultaten te zien. En um, ja, dat is natuurlijk wel ja, interessant om te zien hoe die range. Nou, gelukkig dat we bijna uh, 40% nou ja, adequaat tot en met inkracht hebben. Maar ja, dat betekent dat meer dan 60% zegt, ja, het is zwak, zeer zwak. Of eigenlijk alleen maar bij compensatie haalbaar. Um, nou, nu ga ik even wat heel hoog over opmerkingen maken, en hier zou je veel langer over moeten praten, maar eigenlijk per klassificatie, welke ondersteuningsvragen zit er nou onder? En, nou ja, wat even belangrijk weer is, hè, als het echt een klassificatie is, dan is er geen oplossing voor. Dus dan kan ik nu even zeggen, bij ADD horen deze ondersteuningsvragen, dat betekent niet dat als je voor twee weken deze dingen traint, dat het opgelost is. Maar, bijna gegarandeerd kun je komen tot een hogere kwaliteit van leven, door het trainen van deze onderdelen. En dan komen we weer een beetje terug bij die quote van de vorige keer. Hè? Weet je, een succesvol leven is er eentje waarin je je signature strength, waarin je jouw talenten kunt leven en je zwakheden daarbij niet in de weg zitten. Dus ze mogen niet zwak en vertragend of zwak en belemmerend zijn. Dat proberen we eruit te halen. En daar zit vaak wel lots of room for improvement. Het is een opmerking die ik ooit van mijn oude Iaido-leraar heb gehad, waarin ik traditioneel Japans heb leren zwaardvechten. En als er iets echt helemaal misging, dan zei hij, ah, ik heb altijd van mijn leraar geleerd. Ah, very good, that's dan Lots of room for improvement. Dus, nou ja, we zullen het maar doen alsof dat een compliment is. Um, even kijken. Als we dan kijken naar verschillende onderdelen. Bij ADRD, waar zou je dan aan kunnen werken? Je kunt gaan trainen op volgouwe aandacht. Dus kan ik me langdurig concentreren. Impulsregulatie, ik wil iets doen, maar ik doe het niet. Planning en organisatie. Omgaan met die lichamelijke onrust, dus de neiging om te willen bewegen. Kan ik dat, kan, heb ik daar allerlei trucs voor, bijvoorbeeld mezelf mijn tafeltje omhoog duwen... of mezelf aan mijn stoeltje trekken, waardoor ik energie uit kan geven... zonder dat mijn omgeving er last van heeft. Soms het opbouwen van uh, empathie. Want je ziet soms dat kinderen te snel door de wereld heen gaan... dat ze anderen kwijtraken, dus kan ik nog verbinden met anderen... En natuurlijk mogelijk medicatie om echt die neurofysiologische eigenschap te compenseren. Trouwens, is één opmerking die ik daarover wil maken. Um, op het moment dat je medicatie gaat gebruiken, he, je gaat naar metylfidaat, of zo, komt je hebt af, al dat soort verschillende onderdelen. Um, op het moment dat je ze slikt, daarna zijn je hersenen in staat, fysiologisch, om executieve vaardigheden te laten zien. Maar dan heb je ze nog niet getraind. Dus verwacht geen wondermiddel van die medicatie. Want eigenlijk, als je die medicatie neemt, dan begint de trainen pas. En als je dat pas heel laat in het leven van een kind doet, dan heeft je nog best wel wat trainingstijd in te halen. En ja, daar helpt die medicatie wel wat bij. Maar ga er nog wel vanuit dat je daarna eigenlijk executieve functie training zou kunnen doen. Boektip trouwens, die dat beter bij de lesprogramma's. Een van de dingen die we op school gebruikt hebben. Maar daar gaan we later nog wel veel meer op in specifieke tips per onderdeel. En de vraag is natuurlijk, hoe zet je het in als kracht? Hoe kan je het zo maken dat in een klas iedereen zegt... ...ik wil Pietje, ik wil Jantien in mijn groepje hebben... ...want dat is de AD&D'er, die wil ik ook één... Uh, ...want die voegt iets toe. Dus dat is heel erg, hoe zet ik het als kracht in? Nou, als het artistisch spectrum hebben... Um, ...ga je vaak op zoek naar manieren om, om te gaan met die zintuiglijke gevoeligheid... ...want die overprikkeling is een risico... ...hoe gaan we om met die ontzettende focus op detail... ...dat er voldoende overzicht is om met name door het schoolsysteem heen te komen... ...dan wel om je voor te bereiden op het werk wat je later moet gaan doen... Um, omgaan met fysieke gevolgen, omdat er vaak maagklachten en allerlei andere factoren um, in meespelen, werken sociale vaardigheden en emotionele geletterdheid. En die kan heel bazaal zijn. Kijk, als de mondhoeken omhoog staan of om naar beneden staan. Um, maar ja, goed, uh, een van de zinnen die ik me vaak hoor zeggen bij mijn eigen dochter, kijk naar mijn gedicht, hoe ziet dat eruit? Wat, wat voor emotie zal het waarschijnlijk zijn? Is het dan een goed idee om nog een keer iets te vragen? Nou, dan ben je echt aan het trainen op die emotionele geletterdheid. Emotie en stressregulering, omdat vaak nou ja, bij gebrek aan structuur en bij spannende dingen loopt de stress op. En als die stress veel oploopt, dan loop je het risico op escalaties. Hoe beter het kind van zichzelf kan zien, mijn stress gaat omhoog en ik kan er iets aan doen. Uh, hoe zelfstandiger hij of zij kan functioneren. En nou ja, omgaan en herkennen van flexibiliteit en verandering. Deels kan dat niet en moet je ervoor compenseren. En deels kan een kind misschien dat voor zichzelf organiseren. En wederom, hoe zet ik het in als kracht? Juist dat ik zo detail georiënteerd ben, juist dat ik allerlei focus hebt die misschien anderen niet kunnen hebben. Dyslexie, natuurlijk ook een van de uitdagingen, hè? want dat belemmert je vermogen om stof tot je te nemen, terwijl je juist eigenlijk daarmee aan de slag wil gaan. Nou, er allerlei compensatietechnologieën, voorlezen, grotere letters, andere letters en dat soort dingen. Trainen in volgehouden aandacht en concentratie. Ontzettend veel respect voor een meisje wat op een gegeven moment zei, ik wil geen dyslexieverklaring. Want als ik die krijg, dan krijg ik extra tijd. En ik wil rechter worden in mijn leven. En als ik nu een dyslectieverklaring krijg... en ik ga daarmee de middelbare school door... dan ga ik dat nooit ga ik dat halen. Dus die werkt echt twee keer zo hard om super gefocust te werken... om te compenseren voor haar zwakheden. Um, leren snel lezen helpt vaak. Visueel samenvatten, dus mindmappen en dat soort dingen. Auditief leren, dus leren op dubbele snelheid. Luisterboeken afluisteren... en zorg dat je je concentratievermogen traint... tot het punt dat je daarmee stop op kunt nemen. En technieken voor zelfcorrectie. Als je een tekst geschreven hebt... Hoe corrigeer je dan nou? Uh, eventueel met hulp van technologie, zodat je zelfstandig tot goede teksten kunt komen. En weer, hoe kun je de andere kant, want bijna altijd zijn allerlei fantastische boeken over dyslexie, de, uh, dyslexie als superkracht, uh, de positieve tegenhangers die meestal in de eigenschappen zitten, daarin meenemen. En dan heb je natuurlijk nog het lastige gebied van angststoornissen en depressie. Nou, een van de eerste stappen is het leren denken. Uh, een van de pitfalls van keel, veel kinderen die ik begeleid heb, is dat ze al hun gedachten geloven. En dat hun gedachten dan vaak een negatieve wending nemen. En dat ze daardoor in een negatieve spiraal komen. Onder andere mentaliseren is een van de technieken waar je aan zou kunnen werken. En leren bouwen aan geluk. Uh, Positieve psychologie geeft gewoon echt een heel handboek. Wat vaardigheden en activiteiten zijn die ons als mensen gelukkiger maken. Uh, leren om vanuit structuur naar vrijheid te gaan. Wat ik heel vaak zie is, is vechten tegen structuur. Dan geen structuur hebben. Dan stuurloos zijn en dan wegzakken. En eigenlijk leren dat structuur je kan helpen om vrijheid te hebben. En structuur je kan helpen om gelukkig te worden. Het opbouwen van een successpiraal, want meestal heb je een negatieve spiraal gehad, dus je moet leren om daar een positieve spiraal van te maken. Vaak op een gegeven moment kom je op een basis van zelfzorg, zorg dat je in ieder geval gewoon normaal eet, redelijk beweegt, af en toe doucht en dat soort dingen, want dat zorgt al voor een basis van energie. En het herdefiniëren van talent en leren, omdat heel veel deze kinderen op een gegeven moment overtuigd zijn, het heeft toch geen zin, weet je, het lukt toch allemaal niet en ik kan niet leren en ik heb geen talent. Um, maar zeker bij Phoenix Talent uh, hebben we toen de afgelopen jaren gezien, in die zes jaar, dat er kinderen zijn die echt ontzettend zijn vastgelopen. Uh, en dat ze eigenlijk geloven, ik kan niet leren. Maar als je ze dan zelf een drone laat bouwen, of een muziekcompositie laat schrijven, of iets anders laat doen wat niet met boeken te maken heeft, dan blijkt dat ze eigenlijk leren en studeren aan elkaar gekoppeld hebben. Terwijl dat twee verschillende dingen zijn. En niet iedereen kan kennis opdoen uit een boek. Eigenlijk iedereen kan leren, sterker nog deze kinderen, kunnen ver boven gemiddeld leren. Meer dan de meeste mensen. Even kijken hoor. Um, welk type ondersteuning denk je dat jouw kind nodig heeft? Uh, ondersteuning die aansluit bij de kenmerken van ADD. Uh, eigenschappen die aansluit bij de kenmerken van A6, gevoeligheid, dyslexie, angststoornis of depressie. Nou ja, goed, in dit geval kun je dan even geen antwoord geven als het geen van uh, deze is. Um, als ik nu een beetje de verschuiving zie: ongeveer 10% zit op A6. Uh, het gaat omhoog naar 15, oh, nog verder omhoog. Uh, samen met AD&D op iets van 17, gevoeligheid, ongeveer 30%, heel herkenbaar zit trouwens ook onder veel van de anderen, dyslexie, ongeveer 15% en 20% zit in een of andere vorm van angststoornis en depressie. Maar Natuurlijk weten dat jullie in het begin, een sub van jullie aantal, heeft gezegd dat het drie bijzonder is, zodat er misschien meerdere dingen die je aan had willen klikken. Goed, we moeten die pols ook nog een klein beetje overzichtelijk houden. Dus, nou ja, met name gevoeligheid... Eigenlijk de tweede is die angststoornis en depressie. Het is natuurlijk ontzettend heftig om je kind daar doorheen te zien gaan. Ook vragen over wil ik leven of wil ik dat niet. Um, nou twee ja, keer 17%, een derde samen voor ADD en ASS. En dan nog een aantal leerlingen met, uh, met dyslexie. En ik denk veel leerlingen die een combinatie hebben. Ehm... Um, een specifieke klassificatie die krijg eigenlijk een beetje uit te halen, is een beetje een, beetje een gekke, misschien dat ik nu heel veel mensen over de mic help, is ik krijg heel veel vragen over, ja, maar wat nou als hij 145 plus heeft en als hij hyperhoopbegaafd is. Nou ja, dat zou je bijna kunnen zeggen, dat is een dubbel bijzonder. Um, en uiteindelijk, en de reden dat ik daar zelf niet zoveel mee heb en niet zo gauw, gewoon een sessie zal geven hyper voor een hoge frustratietolerantie, Leren gebruiken, want als je met zo weinig stof zoveel kunt verwerken, vereist dat een soort van intensiteit van focus die je langdurig vast moet houden, want anders kun je er niks mee. Een soort van, van Ferrari, zeg maar, die echt ontzettend hard kan rijden, maar met een stuur wat niet echt werkt. Het nou, enige wat je dan kunt doen is van boom naar boom rijden, zeg maar. Dus je moet je kunnen focussen om dat te kanaliseren. Dan wordt het een laser in plaats van een soort van, nou ja, fotons all over the place. Soms zijn de sociale vaardigheden een grotere brug, omdat nou ja, waarschijnlijk de discrepanties waar jij bent en hoe je over de wereld nadenkt en de ander groter is. Dus het is een grotere overbrugging en het ligt dan vaak toch wel bij jou om dat te overkomen. Um, een sterke interne discrepantie tussen snappen en voelen. Nou ja, gesprek met een kind van zeven, wat echt begon te snappen wat het is dat de kinderen in Afrika dood aan het gaan zijn. Dat is heftig als je cognitief dat kunt begrijpen. En je zit wel in het lichaam van een zevenjarige met de emotionele beleving deels van een zevenjarige. Eventueel, hoe ga je om met die partiële begaafdheid? Want misschien ben je dat op één gebied wel, maar de andere niet. Met die discrepantie. Als je een discrepantie hebt tussen 145 en 120, dan zeg je makkelijk, ja, oh, 120 is zo best wel hoog. Maar als we zouden zeggen, het scheelt tussen 100 en 75, dan zouden we in één keer hebben: wow, dat is een enorm gat. En nou ja, omgaan met heel vaak die extra sensitieve gevoeligheid, die je natuurlijk ook een beetje naar de Broski terug kunt halen dan nou, gaan we nog het laatste ding zeggen over kinderen. En dat ga ik relatief kort houden. Ik kunnen, echt, hier zou ik alleen al twee uur over kunnen praten. Maar waar komt dan de hulp vandaan? Nou ja, als je naar het onderwijs kijkt, dan moeten de, de inhoudelijke uitdagingen uit de basisondersteuning komen. Maar het grootste deel hebben we het hier over passend onderwijs. En dat kan niet altijd in een reguliere school. Dan komen toch bij plusklassen uit, apartig scholen voor hoogbegaafden. En je hebt soms ook jeugdhulp nodig. Daar heb je de gemeente bij nodig. En uiteindelijk behandeling. En ik heb op een gegeven moment dit schema gemaakt. Uh, daar ben ik vooral met scholen mee bezig. Die basisondersteuning ten aanzien van hoogbegaafdheid. Die licht extra ondersteuning, bijvoorbeeld in plusklassen, bij extra uitdaging, extra functietraining, dat soort dingen. Maar die didactische kant zegt van, nou ja, we moeten echt een differentiatieschool en een school hebben, maar we hebben ook de zorgkant. Dan kom je bij een tussenvoorziening terecht, of een aparte school, of een onderwijszorgarrangement, zoals ze dat noemen, met licht of zware jeugdhulp. Uiteindelijk kom je soms ook op het speciaal onderwijs. Ik ben ontzettend blij dat er verschillende SO's en VSO's nu bezig zijn, met klassen, waarbij je en de kennis van die dubbel bijzondere kant en die kennis van hoogbegaafdheid kunt combineren... en die behandelszetting is nog wel echt een uitdaging. Gelukkig beginnen er inderdaad een aantal nou, koepels van psychiaters... Uh, koepels van gz-professionals te komen... die zich aan het verdiepen zijn in deze specifieke groep. Nou, deze keer gingen we eens kijken... Uh, enerzijds naar die dubbel bijzondere kant... en nu gaan we kijken naar het vormgeven van het ouderschap. Nou, wat een verhaal. Hè? We hebben al drie kwartier een heleboel over de muur aan het gooien... dus weet je nog, je krijgt de video nagestuurd. je kunt hem op half tempo afkijken... Maar nou ja, goed, als ik even in mezelf verplaats, als ik hier op de bank had gezeten, dan, dan, dan kan ik er niet gauw genoeg van krijgen. Want ik wil eigenlijk nog meer weten, omdat ik gewoon zo graag nou ja, handvatten wil om mijn kind te helpen. Nou, Zorg even voor een reset, zorg even dat je beweegt. Ik neem zelf ook even een slokje water. En dan gaan we kijken naar een aantal onderdelen van het ouderschap. Dus hoe geef je nou je ouderschap aan, die, aan jouw dubbel bijzondere kind? Want nu hebben we natuurlijk vastgesteld: hè? we hebben die ondersteuningsvragen, er zitten onderdelen in, daar kunnen we aan gaan werken. Maar ja, het is ook wat om ouder te zijn. En dan zit je natuurlijk heel erg in die onderste twee lagen. Hoe zorg je ook voor jezelf? Hoe zorg je voor jouw zelfzorgenergie? En hoe ga je je eigen uitdagingen oplossen? En een van de uitdagingen van de ouders: de vorige keer had ik het over de paradox of choice. Er is zoveel resources in het kind, dat er zoveel mogelijk is dat je moet gaan kiezen. Nu zit je eigenlijk in het tegenovergestelde, want het aantal resources is beperkt. Je kind heeft maar een beperkte ontwikkelcapaciteit. En die kun je wel allemaal uitgeven aan zijn talent, maar dan gaat het misschien niet meer zitten in zijn zelfregulatie of zijn mogen om gewoon te kunnen functioneren aan tafel. Maar ook beperkte resources voor jou, want zo meteen gaan we vaststellen dat het voor jou waarschijnlijk een heleboel meer energie kost. Een van de dingen die het ook wat complexer maakt, is dat um, je pas laat geconfronteerd wordt met deze feitelijkheid. Als je kind het syndroom van Down heeft, dan krijg je tijdens de geboorte, of tijdens de zwangerschap waarschijnlijk al te horen, hey, dit gaat het leven van je kind worden. En eigenlijk vanaf dag één dat je je kind vast hebt, weet je waar je aan toe bent. Bij dubbel kind, dubbele bijzondere kinderen, die kunnen vaak heel lang compenseren. Er wordt weinig van ze gevraagd in de eerste zes jaar, misschien zelfs acht jaar. Dat gaat nog best lang goed, dus je hebt al die dromen en je ziet je kind opgroeien en je ziet jezelf, nou ja, als die ouder van, nou ja, ze uiteindelijk twintig zijn en ze gaan trouwen en dat soort dingen, En volgens langzaamaan, Word je soms geconfronteerd met de realiteit dat dat niet gaat gebeuren. Of in ieder geval niet dat plaatje wat je origineel voor ogen had. Weet je, ik heb echt een rouwperiode gehad, zeg maar. Rondom nou ja, de ontwikkeling van een aantal mijn kinderen. In de vraag van, ja, dat beeld wat ik had over hoe ik ouder kan zijn. En hoe ik dat later ga doen als ze groot zijn. Dat, dat, dat bestaat gewoon niet. Dat gaat gewoon niet komen op de manier zoals ik het bedacht had. En soms word ik me steeds verdrietig als ik andere ouders zie. Die dat dan soort van makkelijk wel kunnen hebben. Misschien heb ik geluk, Misschien valt er allerlei dingen mee. Maar realiteitszin laat zien dat het... Nou ja, op een aantal punten toch niet zo uit gaat komen als ik gedroomd had. Dus dat maakt het veel moeilijker om te accepteren. En daarom is het ook belangrijk om daarbij stil te staan. Je kind heeft ook maar beperkte resources, want die moet waarschijnlijk best wel veel energie al uitgeven aan de dag doorkomen. Aan compenseren voor die gevoeligheid van het labeltje of het geluid of allerlei andere factoren. Aan extra focus om je dyslexie te compenseren. Om langer stil te blijven zitten, want anders gaat er iedereen over de mik omdat ik te veel stuiter. En hoeveel energie heb je dan nog over om te groeien als mens en te kwalificeren? Maar ja, dan zie je heel veel kinderen, die geven al hun energie uit aan de dag doorkomen en kwalificeren, maar hebben eigenlijk geen ruimte meer als te groeien als mens. En eigenlijk wil je die balans wel blijven vinden. En soms moet je dus eisen op andere gebieden terugschroeven. En het is natuurlijk diep onrechtvaardig, want je kind kan er niks aan doen. Weet je, je kunt er niks aan doen dat je ADHD hebt. Je omgeving kan er niks aan doen dat ze er gillend gek van worden. Jij kunt er ook niks aan doen dat je op een gegeven moment echt klaar bent. Maar ja, dat is wel echt heel zuur dat je tegenover elkaar zit. En, en soms kosten elkaar heel veel energie. Je kunt er allebei niks aan doen. Er is niemand die je de schuld kunt geven. Nou, dat is best een ingewikkelde situatie. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Um, toch even weer een zelfparticipatievraag. Waar zit je kind nu? Zit hij in de fase van, nou, ik ben lang blijer als ik overleven en wil blijven leven? Dat is eigenlijk mijn, mijn gevecht. Ik ben bezig met de dag door te komen. Ik ben bezig met het compenseren van mijn beperkingen. Dus als ik dat een beetje compenseer, kom ik wel door. Um, ik ben bezig met mijn talentenleven door mijn beperkingen onder controle te houden... Of nee, ik ben echt mijn talent aan het leven. Dus ik kan wel het grootste deel van de tijd bezig zijn met mijn talent... want daar heb ik een plek voor gevonden. Nou, dan zien we dat toch wel nou ja, bijna 30% bezig is met overleven of de dag doorkomen. 35% is een substantieel deel van zijn focus kwijt aan het compenseren van zijn beperkingen. En iets van 20% nou ja, leven, leven van talent managen beperken. En 10% leeft zijn talent. Nou, dat zegt al iets over de focus. Je ziet er natuurlijk een soort van mooie, mooie piramidevorm erin zitten... Ja, het is natuurlijk wel schokkend, dat is 5% van de kinderen, en er zijn best wel veel mensen hier op, deze, op, deze, um, web op dit webinar, bezig zijn nog met overleven. Ah, en dat, er, dat als ouder vaststellen zeg maar, is natuurlijk een van de dingen die je nooit, het zat niet in je, in je dromenlijstje toen je kind zeg maar, geboren werd. Nou, en die beperkte resources van ouders die komen onder andere omdat je eigenlijk moet, verplicht moet co-reguleren omdat het kind niet altijd zelf zijn eigen emoties kan reguleren en niet altijd zijn eigen gedrag kan reguleren, ga jij co-reguleren. Je gaat naast het kind staan en je neemt eigenlijk een deel van zijn executieve functies over. Maar dat betekent dat je moet incasseren. En soms is het incasseren licht, dus je moet bijvoorbeeld buiten je talent functioneren. Mijn kinderen die hebben een vrij serieuze maat van ADHD. Dat betekent dat ik hun externe executieve functie moet zijn pak je lepel op, drink het op, uh, je moet je medicatie pakken... dat heb ik al drie keer gezegd, doe het in je hand, doe het in je mond... Uh, je moet je kamer opruimen... en dat is echt een soort van constante stroom van instructies geven. Nou, wetend dat ik zelf ADHD heb en al moeite heb om me te concentreren... is dat best wel een, een heftige stap. Nou, het kan zwaarder incasseren worden als het grensoverschrijdend is. Als je kind bijvoorbeeld boos wordt of gaat schreeuwen of gaat slaan... of wegrennen of je bang maakt of dat soort dingen. En dus elke keer dat je dat doet... Kun je dat doen, dan kun je het uit liefde geven. Maar elke keer kost het jouw energie. En bij bijna niemand is dit iets wat je... Ik bedoel, je doet het uit liefde voor je kind, maar niet uit liefde voor de activiteit. En het risico is dat je al in een neerwaartspiraal spiraal terechtkomt. Want je geeft de energie uit, dan heb je minder energie. Dan kun je minder co-reguleren. Maar dan komen er meer negatieve uitingen. Want dan is het gedrag niet gereguleerd, dan heb je minder structuur. Dan ga je misschien makkelijker naar, naar ongewenste pedagogische activiteiten. En nou ja, het is zeker op het moment dat jij moet gaan compenseren voor je eigen zwakte. Nou, dan ga je heel rap door je energie heen. En dus heb je maar beperkte resources. Nou, waar zit jij qua energie als ouder? Zit je in die positieve spiraal? We got this, het werkt makkelijk onder controle en ik heb gewoon voldoende energie over. Uh, ik heb weinig energie, maar ik zie er nog wel een opwaartse trend. Ik heb wel vertrouwen in dat het goed komt. Ik heb weinig energie en ik zie het eigenlijk naar beneden gaan. Ik wil niet heel hard, maar het wordt wel steeds lastiger. En ik heb echt heel weinig energie en ik heb ook nog het idee dat het een kelder is ook. Hier dat ongeveer 15% zegt, nou, ik zit best in een positieve spiraal, ik got is. Nou, het zakt nu een beetje weg naar 10%. Bijna de helft zegt, ik heb weinig energie, maar ik heb wel vertrouwen in de opwaartse lijn. 30% zegt, ik heb weinig energie, en we zijn naar beneden aan het gaan. En 10% zegt, ik heb echt heel weinig energie en ik heb nog het idee dat het soort van wegglipt ook. En, nou ja, ongeacht de status van je kind, zeg maar, is ongeacht de uitdaging die je net aangegeven hebt bij je kind, moet focus 1 zijn om in een opwaartse... Tred van energie te blijven. Een van de eerste lessen die je leert als je leert reddingszwemmen... en zeker op gevaarlijke plekken... is zorg dat jij blijft leven... want anders gaat die drenkeling het nooit halen... en dan verdrinken jullie allebei. En dat geldt zelf voor je kind. Weet je? Jij moet je kind kunnen helpen. En als jij aan het verzuipen bent, dan help je niemand. Dus daarom is het belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Dus we gaan nu langzaam naar de afronding toe. En daarin wil ik een aantal praktijktips geven. Wat kun je doen voor je kind en wat kun je doen aan jezelf? Nou, voor je kind... Eerste tip is structuur, structuur, structuur. En daar ga ik zo meteen wat concrete dingen bij geven. Tweede is werk met een faseplan en een emotiethermometer. En drie is maak een scheiding in het type correcties wat je gaat geven. Wat kun je doen aan jezelf? Scheid de denker en de doener. Ben helder in het vastleggen van je doelen. En maak afspraken over zelfzorg. Nou, gaan we wat concreter maken? Structuur. Zorg dat je een planbord ophangt. We hebben midden in de woonkamer een Whiteboard hangen waarop staat wat we vandaag eten, want dat is de eerste vraag die er gebeurt. Wat er allemaal gebeurt, wie gaat waarheen. wanneer er veranderingen zijn, eh, om van tevoren die structuur duidelijk te hebben, liefst met picto's. Dus met plaatjes kun je gewoon bestellen, picto's, dag en deling, kun je allemaal plaatjes bij elkaar plakken. Heb een vast eetschema. Uh, nou ja, ik zei net al, we hebben elke keer die discussie, ook eten wat niet lekker was, dat levert ook eindeloze discussie op. We hebben gewoon een vast eetschema. Op... Nou ja, zondag eten we altijd pizza. Op donderdag hebben we pasta, want dat is makkelijk te maken. En daarna moet een van de twee naar paardrijden toe. Ga er ochtends en s'avonds doorheen. Dus s'avonds ga je alvast de volgende dag doorlopen. De dus ochtend loop je er nog een keer doorheen. Die structuur. Elke keer denk ik: wat zit ik hier nou te doen? En elke keer dat ik het tijdje niet heb gedaan, zie ik het wegleiden. En ga veranderingen aankondigen. Vandaag loopt niet zoals we hadden gedacht, want Pietje zou langskomen en die is ziek. Dus die komt niet. Dus wat we nu gaan doen is: je liet er zelfs nog meetekend met het planbord. Tweede is, en dit gaat heel snel, daar gaan we natuurlijk veel uitgebreider aan het jaarplan op in, maak een faseplan met een emotie-thermometer, niet een thermometer. Ik uh, ben op zich ook wel benieuwd wat een thermometer is, maar dat is even een andere discussie. Um, het heeft heel erg te maken met stressregulatie. En wat nu vaak gebeurt, is dat we te vaak gaan bijsturen, vaak gaan corrigeren. Dus je zegt, wat is groen, wat is oranje, wat is rood? Groen is, ik ben nog helemaal aan mijn best te doen, het gaat allemaal fantastisch. Oranje is, ik begin gestrest te raken en heb niet meer mijn volledige vermogens. Rood is, ik heb zoveel stress dat ik eigenlijk op mijn slechtst functioneer. Wat zijn de indicaties? Hoe weet ik dat ik van groen naar rood ben, van oranje ben gaan en van oranje naar rood? Wat zijn de regels? En wat werkt er om rustig te worden? Die van ons willen bijvoorbeeld een podcast luisteren, dan mogen ze naar kamer, een kamer, krijgen ze koptelefoon in, want we willen niet dat ze naar een scherm kijken, maar een podcast luisteren, dan zitten ze in ieder geval... Zitten ze rustig, kunnen ze iets vasthouden of dat soort dingen. Maar Wat werkt om rustig te lopen? Rondlopen, uh, space, favoriet speelgoed, boek lezen, wat het dan ook is. Als je dat vroeg genoeg in oranje doet, kun je nog reguleren. Ik kan je er donder op zeggen dat als je dat voor gaat stellen als iemand in rood zit, dat je eigenlijk al te laat bent. En dan kom je wel bij vragen, wat is schadelijker? Veel escalatie of ongewenste pedagogiek. Wij zijn er uiteindelijk naar een gedetailleerde plan toe gegaan. Heftige varianten van rood doen, we niet meer moeilijk over of ze nog tv mogen kijken of dat soort dingen. Als je maar rustig wordt. Want op een bent kwamen we uit op vier of vijf escalaties in de week. Maar dat doet meer schade dan dat we er een uur tv-tijd aan vastpakken. Ik ben geen fan van uur tv-tijd. We proberen te voorkomen dat we eerder daar niet komen. Dus dat we daar niet uit hoeven te komen. Maar ik heb dan liever een uur tv-tijd erbij. Dan dat we twee keer per dag een roede aanval hebben. Omdat ik per saldo denk dat er uiteindelijk dat dat slechter is. Dat zijn keuzes die je voor jezelf moet maken. Ben helder naar je kind in het type correcties. Dit is even een lastig gebied. Want correcties en consequenties vinden mensen sowieso een beetje een moeilijk gesprek. Maar in de praktijk moet je op een of andere manier af en toe, als je niet bijstuurt, dan wordt er dan wel de boel afgebroken, of dan wel komen er heel veel escalaties. En op een gegeven moment kwamen we erachter, en ben ik bijna gaan tellen een uur lang, had ik 100 correcties in één uur erop zitten. Dan dacht ik, nou, dat is een gezellige dag, dan heb ik 1200 keer op een beetje een goede dag mijn kinderen gecorrigeerd. Daar wordt ik niet heel veel gezellig van. Dus, de keuze is, um, nou, welke zaken melden we neutraal? Oké, okay, pak je vork. Weet je, het maakt me niet uit. Vind ik vind niet zo heel erg belangrijk. Dus ik meld dat neutraal. En nee, nu heb je je zusje pijn gedaan. Nu gaan we wel er een consequentie aan hangen. Je gaat naar de gang toe. Nou, wat kleine tips voor jezelf. En daar gaan we wat sneller doorheen, omdat we het toch intussen alweer negen uur hebben gehaald. Um, scheid de denker en de doener. Maak een plan, voer het uit. Als jij tijdens dat je met een moeilijke situatie met je kind bezig bent moet gaan nadenken over wat je regels zijn, ga het gegarandeerd mis. Want met zoveel emotie kan bijna niemand helder nadenken. Ga je elke keer bijsturen, komt er elke keer iets anders uit, komt er heel veel onrust uit. Plan, de komende week gaan we op deze week, op deze manier met dit gedrag uit, uh, om en over een week evalueren. Want natuurlijk in heftige gevallen ga je dat bijsturen, maar binnen reden probeer je het daarbij te houden. Tweede is leg je doelen vast. Want je ziet heel vaak de lat verschuiven. Latschuiven van nou, ik wil het wel of ik, wil het, uh, ik vind het wel goed of ik vind het niet goed. En dan heb je eigenlijk dan wel bij positief heb je succes. Dan ga je meteen je eisen verhogen. Oké, okay, weet je, ik wil een half uur per dag tv en dan wil ik dat er geen woede aanvallen zijn. En meteen moet het dan ook naar een kwartier tv per dag en dan wil je weer woede aanvallen. Dus als we van tevoren vaststellen, dan kun je vieren wat het lukt. En dan kun je wat meer ruimte voor zelfzorg inbouwen. Nou, en als je het niet vastlegt, dan kun je ook negatief wegzakken. Dat je eigenlijk al veel erger bent dan je had gedacht omdat je het niet vast hebt gelegd. Nou, het kan heel generiek op schaal van 1 tot 10. Maak afspraken over zelfzorg. Heb een bewuste weekplanning. Ga vaststellen: heb ik de vorige week voldoende zelfzorg gehad? Was het te weinig of misschien zelfs te veel? Nou, dat kom je niet heel vaak tegen. En heb ik meer of minder hersteltijd? Brainstorm dan manieren van zelfzorg. Zeker nu in die lockdown-discussies. Ga een eind wandelen. Doe het voor half negen dan. Maar goed, eh, ga een eind wandelen. Uh, ga in bad liggen. Weet je, ik ben laatst in, in, in bad een film gaan kijken. Zeg maar, Weet je, zoek iets waarmee je kunt ontspannen. Werk met je partner met een SFX systeem. Als jij nu een uur doet, kan ik al nu ontspannen. En daarna ga ik wel een uur ze allemaal doen. En dan kun jij ontspannen. En doe wel een beroep op om de omgeving. Wederom, een drenkeling heeft niks aan een verdrinkende uh, redder. Dat zijn even een aantal praktijktips. Um, doel was enorm overzicht geven van allerlei verschillende perspectieven. Nou, ik denk dat het vrij aardig gelukt is. Heel veel verschillende pers perspectieven een aantal dingen concreter gemaakt. We dus zijn heel erg ingegaan op wat je moet doen. En dat heel erg in een dump gestopt. Nou, de volgende keer gaan we naar het jaarplan kijken. Hoe kunnen we elk van die stappen stapsgewijs een plek geven, zodat je door een jaar heen alle onderdelen uh, kunt vormgeven. Dat gaan we van Graasvold met begeleid doen, en minimaal met het maandelijkse webinar. Nou, ik ben nu dus al bezig met dat jaarplan helemaal uitwerken. Dus nou, je ziet hier nu aantal het van schema's die ik heb gemaakt, en de begeleidingsniveaus en dat soort dingen. Uh, ik ben er eigenlijk nog even benieuwd naar, wat vind je van dat jaarplan? Ik heb het al een aantal keer uh, gemeld. En zeg je vanuit nou, het kan mij in mijn gezag schelen, leuk Koendering dat, uh, dat jij een jaarplan hebt, en dan moet je het lekker zelf mee uitzoeken. Ik ben erin geïnteresseerd, maar alleen als je het gratis gaat doen. Ik ben erin geïnteresseerd, maar nou ja, ook als daar begeleiding bij hoort. Ik wil het eigenlijk heel graag, het hangt natuurlijk wel een beetje van de voorwaarden af. Of ik ga sowieso meedoen, het maakt mij niet zo veel uit wat je precies van plan bent, maar ik heb, ik heb echt, ik wil dit heel erg graag. Nou, gaaf om te zien dat in ieder geval, uh, nou ja, 95% zegt, we zijn er wel in geïnteresseerd. Maar nou ja, van gratis ongeveer 40% tot... Nou, nog iets meer dan 40% die zegt, nou, we zijn ook wel geïnteresseerd in die begeleiding. Dus dat is fijn om mij te weten, want ik dacht, als ik hier nu in ieder geval 100% krijg... is ik niet geïnteresseerd, dan kan ik beter een hele lange follow-up gaan schrijven. Uh, maar dan gaan we in ieder geval door met het schrijven van dat begeleidingsplan. Dus dat, uh, dat vind ik echt heel erg fijn om te horen. Dan ben ik in ieder geval niet voor niks aan het doen. Hé, hey, nog even een laatste opmerking. Blijf niet aanmoedigen. Ik had zelf ook een allergie voor het systeem. Ik wil niet naar psychologen en dat soort dingen. Er zijn echt heel veel competente begeleiders. Er zijn het zeker niet allemaal... Dus blijf doorzoeken dat je goede gevonden hebt. Heel specifiek, Phoenix ontwikkelingsbegeleiding zit nog steeds in Utrecht. Dus hier staat ook de website www.fenix-ontwikkelingsbegeleiding.nl Ze hebben een telefonisch en ze je binnenkort een digitale rondleiding geven. Dus daar kun je, je zeker melden voor kinderen van 12 tot en met 22. Um, specifiek heb je Stek bij Da Vinci Eemland, dat is in Amersfoort. Wij hebben uh, Elementa in uh, Amstelveen, Ze zijn er verschillende plekken door heel Nederland heen. Dus blijf zoeken. Nou, juist werk is, kijk eens rustig terug. Ga eens kijken naar je kind en naar jezelf. En uh, we sturen als goed deze week ook de webinar van, het webinar van Helene over zelfzorg rond. Dus zeker als dat een thema voor je was, doe dat. Nog een laatste oproep: ontzettend bedankt voor jullie reacties. Um, nou ja, ook ik voel me vereerd dat jullie je schrijnende verhalen met me willen delen. Weet dat we daar niet op kunnen reageren, we hebben echt te weinig mankracht om, om recht te doen. Uh, de volgende keer komen we met aanbod voor begeleiding. En dan kunnen we ook wat concreet zijn in wat we wel of niet kunnen doen. Uh, maar we gaan geen individuele begeleiding doen. We kunnen geen individuele kaasjustiek doen. Want het bedrijf is gewoon niet groot genoeg. Uiteindelijk op de lange termijn wil ik samenwerken met een diagnostiekpraktijk Om een eigen vorm van diagnostiek in te richten. Zodat we dat hele verhaal van vandaag. Dat je gewoon naar een expert toe gaat. Die dit voor je in kaart brengt. En dat we samen gaan werken met begeleiders. Maar we wilden eerst heel graag om gewoon zo'n goed... Onderbouw jaarplannen om die kennis over te dragen. Om juist jezelf heftig om te zien dat, nou ja, toch iets van 10 tot 15 procent van jullie echt in best, best wel een heftige periode zit. Nou, dan zal het lockdown en dan zal ook de persconferentie van vandaag niet bij geholpen hebben. Nog met avondklokken en dat soort onzin. Hou moed, eh, blijf ook uitreiken naar anderen om gewoon samen eh, voor jezelf, als altijd. Breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar.